Hoi, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik heb net een stukje geschreven en ook ingesproken, dus dat kan je tegelijkertijd meelezen. Je kan ook de snelheid van de video aanpassen, mocht ik net iets te snel gaan. Ik zou zeggen, probeer het uit en ik hoor wel wat je ervan vindt. Tot de volgende keer! Traditie Gisteren was het 3 oktober. Dat betekent feest in Leiden. Er is dan een grote kermis in het centrum van de stad. Ook is er een optocht en is het altijd heel erg druk in de stad. Leiden viert dan dat we bevrijd zijn van de Spanjaarden in 1574. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje jammer, want dan had ik geen Spaans hoeven leren. Dan spraken we het al. Op deze dag is het ook traditie dat mensen hutspot eten. Dat is een eenpansgerecht van aardappels, uien en peen, gestampt in één pan die de Spanjaarden zouden hebben achtergelaten voor ze gevlucht waren van de Geuze. Geuze is de naam van de groep mensen die Leiden bevrijd heeft. Persoonlijk vind ik het niet zo'n Spaanse maaltijd, maar goed, je weet maar nooit. Mijn jaarlijkse traditie is dat ik elk jaar suikerspin eet. Een dot watten van suiker. Kennen jullie suikerspin? En hoe heet het in jullie taal?